Boys, je moeders, he? Kanker moeders, man. Kanker moeders, man. Kanker moeders, man. man. Ja toch, boys. Jullie hebben gehoord wat Ayman zegt, man. Mijn likes, man. Jullie zien het gewoon. Vraagteken. Mooi man, Kanker likes. Want ik wil kanker op een kanker. Dankjewel, Ayman. Jij begrijpt me. Voor de mensen, wat ik wil zeggen. YouTube haalt te veel likes eraf. Gewoon, ik ga niet te veel praten. Vergeet niet te liken, te abonneren en dan uh, gaan we naar de ja, intro. Yeah, ja, toch, boys. je hebben ge gehoord aan de intro. Moeiem, YouTube haalt gewoon te veel likes deze dagen eraf, man. Jullie zien ook gewoon, ik ben, ik ben sowieso altijd dankbaar, boys. Maar YouTube haalt gewoon te veel likes en views eraf. Snap je, een paar jaar geleden deed ik altijd een video erover, op een moment stopt het, op een moment ging het door, en nu blijft het maar erger en erger worden man, zelfs mijn fucking views spelen ze mee man, YouTube wat is jullie probleem man, en ik weet sowieso, ik kom niet op de YouTube pagina, man, ze niet in die titel inzetten, met die schattige Kalashnikov in die video, dan gaan ze ah, oh, zo'n schattige kat, maar Ayman, dat is geen gewone kat hè? wat voor kat heb ik man? Bro, die, die, die kat die doet overal dingen, uh, gevaarlijke dagen, kat. Ja, bro, als je die tegenkomt, op snel weg. Jij moet rust gaan doen voor hij tegen die fanrail bukt. Ik zeg je, maar. Hoe bekeer ik... je die van hier? Allee, ik heb op die vraag geantwoord. Deze vraag krijg ik super vaak op Insta. En ja, in comments heb ik dat niet vaak gezien, maar af en toe wel. Maar mooi. Nee, ik niet. heb op die vraag geantwoord. En YouTube, wil ik kapper meer, man. Ik werk in hard voor mijn abonnees, man. Jullie pakken altijd alles van me af, man. Hey, ik, hoor, YouTube ik <laughs> Praat verder. Kijk, ik wil gewoon zeggen boys, YouTube, stop ermee alsjeblieft. Woollah, dit is echt speciaal voor jou deze video gemaakt. Want woollah boys, ik ging deze week kanalen opbeoordelen. Want nu gaat het volgende week, want YouTube stopt er niet meer. En ik zeg eerlijk, boys, kanalen beoordelen moet ik wel. Uh, volgende maand ga ik wel vroeger beginnen op 1 oktober. Huh? of, alleen begin van de... Oktober. Oh. Moei! Boys, vergeet niet te liken. Te abonneren, volg me op insta. Eh, uh, wil jij nog iets zeggen tegen die kijkers? Doe jij maar de ja. intro. Kom op, man, doe de intro. Boys, doe Kijk, jullie abonneren niet, jullie liken niet, jullie moeten Kom in reactie, hoor, kinderen. Reageer maar naar het Zammers. Ka. Ja, dat toch. Zammers. ja, zemmel, hè? ja, toch, ja, toch. Boys, vergeet niet te liken, te abonneren. En wat ik had te zeggen is peace out. <middels>